Uh, mijn naam is Arjen Moeman, ik ben van Blikvang Communicatie. Blikvang is uh, zweet voor dat wat aandacht trekt. En dat doe ik eigenlijk. Ik zorg ervoor dat bedrijven uh, aandacht trekken bij hun doelgroep. En de doelgroep uh, ook begrijpt wat ze nou eigenlijk bedoelen. Heel veel uh, bedrijven zijn erg goed in de vaktheminologie. En uh, vergeten daarmee dat de leisure eigenlijk denkt van... ...het uh, is heel interessant, ik heb geen idee. Um, ik zorg daarvoor en daarnaast geef ik bij grotere uh, uh, bedrijven... ...trainingen aan, uh, aan de werknemers, zodat LinkedIn zo wordt ingevoerd, dat ze allemaal een beetje hetzelfde doen... ...maar dat de marketingafdeling er ook baat bij heeft, dat uh, de medewerkers dat doorvoeren. Um, nou ja, heb je vragen? Uh, we zijn uh, collega's, maar uh, daar hebben we geen last van. We hebben de laptop bij ons, dus uh, als je iets niet snapt, uh, vraag het gewoon.